We zien op dit moment uh, met z'n allen dat de uh, aarde aan het veranderen is, dat het klimaat verandert, dat de uh, seizoenen aan het veranderen zijn. Ik denk het niet een choice anymore. We have to act now. You know, I'm a father of three kids en I want to give them the same planet as we got. Thermo Fisher Scientific is really committed to 50% reduction on emissions in 2030 and a net zero in 2050. It will take innovation to create a more sustainable world. Florensus Kutflowers kweekt jonge planten op zomerbloemen uit zaad tot een halfwasproduct. Het meeste tijd besteed ik in de kassen. De planten hebben nodig, de biologie, omdat ze anders schade krijgen aan de wortels en aan de planten. Wij zijn een paar jaar geleden volledig overgegaan op de biologie. Het is voor ons enorm belangrijk voor de planten, voor de medewerkers, maar vooral voor de aarde. Uh, at Corporate Sustainability is in our DNA. We uh, produce and sell a biological crop protection. That means we are the alternative for chemical crop protection. We sell live insects, nematodes, predatory mites for example, to strengthen the, the roots and the plants. Our products have a very short uh, shelf life if they are not kept cold. Our previous shipping uh, solution didn't uh, align with our sustainability goals. I've been working 13 years for Thermofisher. We realiseren de urgentie van klimaatverandering en de kracht van innovatie. Zo so veel van onze klanten: vragen ons komen up een betere, duurzame oplossing voor het vervoer van koude producten?" Als innovators hebben we veel ideeën en materialen geprobeerd om tot to de papierkoeler te really nice komen. Het is een heel mooie ontwerp, gemakkelijk te bouwen en het is heel really gemakkelijk te recyclen in de bestaande afvalstromen our van onze klanten. Onze traditioneel gebruikte oplossing eindigde in een afvalcontainer. Niet recycled. Dus de peperkoeler onze footprint. We at Copert insecten naar Florensis. De insecten komen bij ons binnen in een peperkoeler en dan brengen we ze in een koelcel van 5 graden. De insecten nemen we dan mee naar de kas, daar kunnen we ze toepassen. En daarna kijken we met een monster of de insecten nog in leven zijn onder de microscoop. Ik vind het uh, prachtig dat de papercooler op die manier gerecycled kan worden met de rest van het oude papier. En niet op een aparte manier afgevoerd te worden. De innovatie van de papercooler really heeft ons echt to om onze eigen sustainability te At Thermofisher, Fisher, in line with our mission statement to enable our customers to make the world healthier, cleaner and safer. We have the responsibility to actively reduce the impact on our planet. You cannot solve environmental challenges alone. We have a holistic view on sustainability. We think together we can make the change. The paper cooler is one small effort to a greener future.